Goedemorgen, welkom terug bij Dutch Digger We zijn op weg naar een nieuwe toestemming, moet hier om de hoek liggen Verwachtingen zijn hoog, maar ja, dat is nooit de garantie dat we wat gaan vinden Dus ik uh, ben benieuwd Daar is het veld En uh, zie je terug bij de eerste vondst Nou de eerste vondst. Huls van een uh, .50 kogel. Ik vind normaal alleen de kogelpunten. Nu de huls. SL43. Dat uh, betekent dat hij in 1943 gemaakt is in St. Louis, America. Op naar de volgende. Nou, nog een uh, patroonhuls, Denk 9 mm. Nou volgende. Mooie uh, ja. Ik denk een gewichtje, het lijkt eerst een kogelpunt, maar het gaatje erin lijkt ook wel uh, iets ingeslagen te zijn. Even uitzoeken wat het is en dan uh, hoop ik dat ik je dat straks kan vertellen. Nog meer munitie, ik had gehoopt op wat uh, ouder spul eigenlijk, maar misschien komt dat lachen. Nou, eerste muntje, maar dat is nog niet heel bijzonder, 5 eurocent. Tijd voor wat ouds. Nou, eindelijk eerste verzoellige muntje, uh, leeuwcent. je had al nog onbekend op naar de volgende en hopelijk nog wat zilver 1 cent 19,48 Nou, dit keer geen zilver maar wel een hele vette munt eindelijk begint het hier leuk te worden Rijs van koper 90ste van een taler oh. mooie dikke munt lekker zwaar en een 4 Pennig. 1858. Uh, ja, ze zijn nog in uitstekende conditie. Ik ga hem thuis nog even wat mooier maken. En dan uh, zie je hem straks met een paar foto's terug. Op naar de volgende! signaaltje ah. muntje hmm. even schoonmaken momentje ja, het is uh, weer een mooie Duitse munt weer in goede conditie van koper uh, 20 eindentaler uh, achterkant helaas nu nog redelijk kaal en onleesbaar maar misschien dat het thuis nog iets beter was maar als uh, koperen muntjes zo uit de grond komen is dat zeker geen straf maar uh, ja zilver mag natuurlijk ook nog maar deze twee munten zijn echt super vet op naar de volgende. en op het pad langs de akker 1 cent gulden 19,53 en een lepeltje helemaal verborgen maar nog wel compleet en weer een duits muntje dit keer niet zo'n hele dikke rakker er staat nog wat tekst op de rand ik denk 360 eindentaler had ik toch een beetje dikkere munt verwacht maar ik moet nog even uitzoeken en de andere kant is redelijk glad maar op naar de volgende nou jongens mooie vind je ze niet prachtig groen patina mes en mes scherp 1 cent, Willem cent. 18,27 prachtig hoe die uh, koperen munten hier uit de grond komen echt uh, mooi droge grond super ben benieuwd wat we er meer gaan vinden en weer in op het pad langs de akker 5 cent Beatrix, 19,98 en nog een cent, 19,50 op het pad en ook op het pad, leeuwencent 18,72 op naar de volgende Nou ik vroeg me net af waarom er zo weinig bijvondsten uit de grond kwamen, alleen maar muntjes en geen andere voorwerpjes Maar goed, daar is dan het eerste gespier. kijken wat we nog meer gaan vinden signaaltje aan de oppervlakte en uh, geen pinpontje nodig. Daar ligt wat rond, uh, denk ook niet. ah, leeuwencent. Even schoonmaken. Nou, ik kreeg hem nog niet schoon, maar in ieder geval weer een uh, leeuwcent erbij. En 20 cent op het pad. Leeuwtje met schildje, dus uh, Belgische 2 cent. Ziet er nog redelijk goed uit, ergens uit 1800, ik denk, ja, 1842 misschien te slecht te lezen. Uh, kijken of ik hem thuis gewoon kan krijgen, ziet er weer mooi uit deze moment. Weer een uh, 0, .50 uh, shell casing, goed leesbaar, UT42, dus deze is in uh, Utah gemaakt, 1942. En een 9mm patroon erbij. Hier moet hij in zitten. Oeh, ik zie hem al. Oh, dat is een mooi formaat. Even samen uitpellen. En daar is hij. Even op poetsen, ik denk een leeuw zit. Nou, eindelijk het eerste duitje. Zeelandia, ik denk 1765. Nou, weer een muntje. Flinten doen. Uh, geen idee of het er nog wel op staat. Ik kan er nu nog niks van maken. En 5 eurocent midden op het weiland. Ik denk. Uh laatste muntje want we zijn bijna door dit weiland heen, deze akker oorlogsgeld 1 cent van zink 1941 nou het was toch niet de laatste munt uh, mooi groen patina leeuwtje met schildje dus uh, belgische 2 cent gezien de grootte aan de andere kant uh, moet ik nog wat beter op poetsen thuis om mijn jaartal eruit te krijgen Misschien pakken we op de laatste meters toch nog een paar muntjes.